Zo, wat We zie je weer? Uh, een, een patroontje. Een, pat een hier, hier, eerst nog, ja. ja, ja. Dus dat is het patroontje, dat is een uitgesneden. Ja, dat is even Wat We zie je weer? Een patroontje, dat ziet er zo uit. Iets simpel, uh, simpel. Om kaartjes in te steken, dat wordt een soort van portefeuille. Kijk, je kunt het zo van het internet halen. Eh, uh, dan moet je het twee keren hebben, want dan moet aan deze kant ook zijn, dus uh, aan die kant. Zo, ik heb dat uitgesneden. Voilà. Uit de uh, tamelijk mooie leer. Zie. Ik heb daar uh, voering op gedaan. Uh, dat is uh, voering. Uh, dat is eigenlijk geen voering, maar dat is een stofje. Uh, dat is een overschot van dat leder. Ik heb dat erop geplakt. Uh, met spray, spraylijm. Ik weet niet of ze dat zo doen, maar ik heb dat zo gedaan. En dan wordt de kanten ingelijmd van die uh, uh, speciale lijm voor uh, schoenmakers. Dat wordt ingelijmd. Dan moeten we wachten tot dat droog is. En dan plakken we dat erop. Plak. En dan gaan we zelfs naar stikmachine. Ja, in mijn stel. Goed. Zie je? Dat is het allemaal uh, Ja, dat is het hè. Ja, ja, ja. ja. Dus dat is allemaal gesneden. En nu gaan we dat plakken. Goed. We uh, gaan dat doen met de camera in mijn hand. Dus, uh, het, zal, het zal niet makkelijk zijn om te filmen. Plek. Achterna wordt er nog wat bijgesneden. Zo. Daar zijn we. Dat draaien we om. De volgende plakken we hier. Je gaat je zien, daar zitten zo'n beetje lijmresten aan we kunnen daar af doen met een rubber, met een rubbertje, ja. Ik heb daar zo'n heel speciaal, met dat plak vast gezet, hè? Met dat doen met propperen. Ja. dat gaan we onder 100 steekmachine zetten. Ha, Leuk eens. Zo. En bij deze laat mij stikken. <lacht> Dus uh, ja, dat is dus... Kan vast. Dat is mijn uh, het stickmachine. En dat is zoiets speciaal. Speciaal is dat niet. Maar dat heeft toch wel zijn, zijn charmes. Dus, uh, het kan zijn dat er nog wat, wat broderen is. Hè? Ik heb daar wat uh, dingen in gestoken. Ah ja, ik moet daar eerst nog terug draad ter op zetten is dus, uh, ik moet dat er proberen uit te halen. totdat het allemaal al moeilijk genoeg is. Zo. Dat ging goed hè. Dus daar moet, ja, dat is daar uh, Ja, dat is het meenemertje dat een draad eigenlijk laat ja, op de een of andere manier, hoe ga ik dat zeggen, vlechten. Laten we het zo zeggen. Draad. Sniffel. Ik weet niet hoe dat ik dat daar moet rond doen eigenlijk. Hè. Ik doe dat daar rondnaven of niet dat, dat denk ik alles ontdekken. Hè. Dan zetten we dat erop, dat weet ik al, dan zetten we dat daar zo op, je duwt dan naar beneden. Voilà. Dat gaat nog niet zo goed, want, zo, hier ook nog rond, ja, yep. zo, oh, zo, en moet ik zien in welke richting dat dat draait, oké, okay. zo, stak ik dat daar tegen. En dat zou dan een beetje moeten meedraaien, want wil hij Eerst een beetje meedraaien op de voorhand. Oké, okay. daar tegen en daar gaan we. Nu draait dat, dat uh, op dat bobijntje draait dat een draad op. Huh? Dat gaat hier ook met de pedal hè? hier is een pedal aan hè? En we doen dat even zo. Ik ga ja, daar draad op zetten ze. Als het blijft. Voor mij is dat genoeg. Ja, want ik heb niet veel meer. Dat is ook weer zoiets. Iets heel eigenaardig. Nog nooit gezien. Maar voor alles is het een eerste keer. Hier is ja. dus dan met door de lokken. Dus is een lokken in. Zo. Trekken we daar een keer aan. Nou, ja, zo. Ik denk dat het tegenovergestelde richting is. Zo. Dan gaat het. Hierdoor, hieronder door en dan met totaal daar nog een keer door een gaatje. Dat is een, dat is een klein gaatje. Ik heb er een burnet bij. want Ondertussen zijn ik al een groene meer. Hé, wat is dat? Het is, dat gaat door dat gaatje. Het is een kleintje. Ah, oh, dat is een keer. Oh, nog een echte. Het eigenlijk hier van boven. Uh, waar, waar is het? Ah, hier van boven heb je een gat. Daar gaat dat in, Gaat dat naar beneden, maar die draad daar zo door steken, dat gaat toch niet. Hè? Dus, wat gaan we doen? Die komt er hier onderuit. Die ik steek daar zo, uh, ik denk op, ja, daar zo een ijzerje in. Met een lusje aan. ik heb het al gearrangeerd dat ik dat al had. Hè? Dus die draad moet hier door. Dat is nog zo'n oud machine. Dat ering moet een soort van vet gedaan worden, of ik weet niet wat. En die draad die loopt door vet, omdat die draad beter zou schuiven bij het stikken. Maar ik ga dat niet doen, want ik heb hem nog niet. Dat is een goeie alternatief. Dus hop, hieraan, we trekken die er terug door. We gaan we nu al even hij zit er nog een beetje vast en zo, ah, hier dan. ze, hopla, voilà, hier heb je een draad. Zo werken, ja. Dus zie je, uh, een naaimachine, een gewone naaimachine, Daar kun je in één richting stikken. En deze naaimachine heeft zijn voetje, ik ga het eens korter erbij zetten, heeft zijn voetje, kijk, dat is het voetje. Ik ga het eens naar beneden laten, en een keer zo laten gaan, dat voetje dat loopt voort, hè. Hoppla, maar je kunt dat draaien in andere richtingen. Ik dacht juist te zeggen, ik hoop dat ik dat het er ook zo gemakkelijk door krijg als de gist. je Uitgezien. <laughs> Zonder hè. Oké. Oké. Zet het naar beneden. Ik zou dat wel een beetje beter moeten zijn. Okay. Nu voel ik de spanning van de draad. En gaan er twee doen. dan gaan we het voetje terug omhoog zetten. En dan ga je naar mij toe. Ik denk dat ik nog verkeerd bezig ben. Ja, inderdaad. Inderdaad, nu moet ik alles in de andere. Geen nood. Zou wel lekker. Okay. Nee? nee. Kijk okay, goed. Hopla. Goed zo beter. Wat slimmer beter ben ik. Oké. Okay. Weet je wat ook? Bij een andere machine heb je hier De dingen voor dat voetje omhoog te zetten. En bij deze machine is dat hier. Dat is toch liep. Dit Dat was het niet, hè? Dat was niet. Hier is Nu ga ik het met de voet bij doen, hè. Oké. Okay. Ook niet veel gemakkelijk. Oké. Okay. Een terug omhoog. Dan gaan we nog eentje terug. Kijk. Dat zijn de stiksels. Ze zijn niet recht. Nee, maar. Al doende leert men. Ze zijn schoon aangespannen. Zo, zo toe. Wat ga ik doen? Ik denk dat ik hier een rimpje ga rondzetten. Nee, zo, voordat ik er de klik vast kun je kaartjes insteken. Hè? Hier, zie je? Daar ja, kaartje in. Kaartje in. Ja, kaartje in. kaartje in. Dat zijn de goede naalden. Hè? Ik had daar een gewone naald in gestoken en die komt niet diep genoeg. Dus, uh, dat is niet de naald als voor een was, als voor een, gewone wasmachine. voor een wasmachine is dat geen goede naald. Je doet alles kapot van binnen. Nee. Dus, dat zijn speciaal naalden die gemaakt zijn voor zo'n type van machines, dus ik had dat uit elkaar gehaald, om dat even te vertellen, en hierin, ik ga open openen, ik kan dat laten zien. heb je een, een, een, een blokje, een andere machine is dat recht, dan draait dat, uh, dus dan we dat uh, verticaal en deze is horizontaal. En als dat naar beneden komt, is de bedoeling, daar zit een grijpertje aan. De bedoeling dat dat grijpertje, dan zie je, zie je dat grijpertje Dat haakje, dat die het een draad meepakt. Zip, het pakt een draad mee rond en hij knoopt hem eigenlijk met een ander. Ik ga dat niet doen. Dan zit ik wel in de knoei. Ik zit al in de knoei. Ja, ik zit in de knoei. Zo, ja, oké. Okay. Dus, dat is allemaal... Ik heb dat allemaal moeten proberen. Zo, uh, dan heb gaat het ook een keer gezien. Dus, dat was allemaal... Oh, wat dat hier staat, was allemaal verrust. Dat ook. Dat heb ik allemaal uit elkaar moeten halen. En deze heb ik ook al proper gemaakt. Zoveel mogelijk. Hè. Terug een beetje ingevet. Dus, uh, iedereen heeft dat begrepen. Voilà. Niet echt. <lacht> dus. Deze het al gezien. En dan uh, mogen we content zijn. Hey, wacht Alles goed? Hey, Benny. Alles goed? Ja, ze dus, ja, zijn hier ook altijd. Hè. <lacht> Die mannen die, die lopen hier rond en die kieken zonder koop, Wat ze hebben een koop, Zo. Mensen, uh, als je dan een interessante film, uh, ja, film vindt, uh, onderwerp, laat het weten in de commentaren, want ik ga het doen gelijk de anderen allemaal. En vergeet niet te subscriben, die die goesting hebben en als het niet interessant genoeg is, dan moet je die subscriben. Ja. Goed, bedankt en tot ziens bij de volgende aangelegenheid.